Engbert Tienkamp werd geboren in 1902 in Fries. In zijn jeugd was Engbert Schaapherder. Hij trouwde met Janne Dekker in 1923. In Rolde gebeurde dat. Hij was 20, zij was pas 18 jaar en hoogzwanger. Na drie maanden werd Max geworden. Maar hij is verteld dat hij na zijn trouwen de eerste tijd in een plaggenhut woonde. Dat was dan waarschijnlijk in Rolde. In 1927 poot Engbert een trekhond te koop aan. In 1929 werd Engbert geboren. In 1931 verhuisde het gezin van Rolde naar Assen, waar ze aan de hoofdvaartsweg gingen wonen op nummer 92. In 1934 werd Dora geboren. Vervolgens verhuisden ze naar de Daliastraat, nummer 40. Deze huizen zijn al vele jaren geleden afgebroken. Kennelijk hebben ze ook aan de Molenstraat gewoond op nummer 169, want in 1937 verhuisden zij daar vandaan naar het adres Oranjebond 22. In 1939 werd Gerard geboren. In 1940 een krantenbericht dat de familie zou zijn verhuisd van Rolde naar Oranjebond 22. Een familiefoto. Gezien de samenstelling van het gezin dateert deze uit 1944. In 1945 werd een dochter Johanna geboren, die helaas dezelfde dag al overleed. In 1946 kwam Henk erbij. Maatschappelijk had eng werd het niet makkelijk. Hij probeerde zijn grond uit te breiden door wat land te huren. Volgens de overlevering huurde hij land op de Haar, waar nu het Titische circuit is, en op Graswijk, richting Geelbroek. Dat was voor de jongens die de koeien moesten melken en verzorgen en eindlopen vanaf de Oranjebond. Engbert had geen vast werk en probeerde met adverteren aan klussen te komen. Hij was los boerenarbeider in tegenstelling tot zijn broers en zwagers die landbouwer waren. Ook liep hij nog van tijd tot tijd in de duw de dienstuitvoering werken en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. In 1948 kwam Bert als laatste telg bij het gezin. Een foto van mijn moeder Trini en een onbekende vrouw wandelend op de Oranje Bond in zuidelijke richting. Vermoedelijk is het huis rechts nummer 22. De foto gemaakt rond 1951. Een foto gemaakt aan de, de Oranjebond met Bert, Engbert, Janna, Trini, Max en Henk. Circa 1952. Opa Engbert met zijn herten. Een foto gemaakt door mijzelf als jochie van elf, dus in 1964. Als opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer. Nog een foto van Engbert en de herten, maar die is dan professioneel genomen, ook jaren 60. In verband met de uitbreiding van Assen, het Noorderpark, moesten de meeste huizen worden gesloopt. Hier nummer 22, op 2 augustus 1973, vlak voor de sloop. In 2018 heb ik de plek opgezocht waar Oranjebond 22 oorspronkelijk was. Engbert overleed op 16 juni 1976 in Assen op een leeftijd van slechts 74 jaar.